Stel je voor, het regent hard en het water kan niet wegkomen. Hoe dat kan? Bagger. Bagger ontstaat door slip van plantenresten, afval, bodemmateriaal en zand. Als je dit te lang laat zitten, wordt de baggerhoop steeds groter en groter. Om dat te voorkomen baggert waterschap Noorderzeilvest... 2500 kilometer kanalen, maren, sloten en tientallen vijvers. Op deze manier is er voldoende ruimte om regenwater op te vangen en af te voeren, zodat vissen en planten voldoende zuurstof in het water hebben om te leven en boten overal kunnen varen. Het waterschap Noorderzeilvest baggert van Lauwersoog tot Delfzeil en Smeelde. Meer weten? Kijk dan op www.noorderzeilvest.nl baggeren.